Is, uh, uh, is er een thema of een algemene deler? Een? Voor mij is het wel een beetje dat je beide, zowel klopt. vrijheid als Dat komt best wel veel terug ja, toch in allerlei ja. verschillende woorden. Dat klopt. Ja, dat huis en thuis, zoek je ook heel veel. Van, uh, ja. Woonboot en... Onafhankelijkheid. Geef ja. even aan waar je dat woord ziet. Ja. Ja. Geborgen. Iets met uh, thuis. We hebben een andere kleur